de wind. We gaan even zoeken kijken of we wat leuks kunnen vinden. Zie jullie terug bij de eerste vondst. We zijn in zoeken in Zeeland en vinden nu wat centjes. we, kijken of we nou kunnen vinden. En een dubbeltje 48. Helaas niet van zilver, maar er ligt genoeg hier. En een kwartje. cent. En 5 euro cent. En weer een 10 cent voor de En weer een kwartje voor de collectie. Het eerste duitje van vandaag, onbekend welke. En de eerste musket of pistoletkogeltje. Goed uit. Een mooi knoopje met een ankertje. Ik denk van aluminium, dus niet zo heel oud. Maar nog wel intact. Ziet er leuk uit. En een leeuwencentje erbij. Nog niet helemaal leesbaar. En een centje. De heren die 66. Ook op nog wat ouders. Wat zilver maar muntjes genoeg en 10 cent en mijn nummer 2 10 cent, oorlogsgeld van Sink ik denk 1942 ik ga thuis nog even op poetsen ja, leuke vondst een mooi leeuwencentje met scherp, ik ga thuis nog even naar het jaar kijken maar het ziet er goed uit nou een mooie willemcent naast het leeuwencentje van net waar ben je? 18,61 volgens mij. Mooi munt. Nou, weer een leeuwencentje. Dit stukje hier gaat lekker. Kijken naar het jaartal. Nou, ik kan hem zo niet zien. Oem, signaaltje. Hey, een munt. Even oppoetsen. Een stuiver, Beatrix. En weer een nieuw zentje. Op naar de volgende. Nou, even een dick proberen. Nou, ja, geslaagd, maar helaas. Een gewone 1 cent en dus de zoveel de leeuwzend. zend nou, we hopen nu echt een keer op uh, iets leuks van zilver ja, blijf leuk muntjes Knopje, knoopje, oogje er nog aan, Bolknopje. bolknoopje, geen leeuwenhoutje, er staat niks op maar leuke knoop